Ja, en geen bedankt voor je bereidheid om hier te komen voor een eindjaars filmpje, want ja, dat gaan we doen, de wethouders en ik. En we dachten, ja, wie moeten we nu eens vragen om mee te werken als betrokken burger? Ja, dat is geen broeren uh, natuurlijk. Dus uh, hartstikke goed dat je er bent, maar je bent hierheen gelokt. Dat klopt, ja. Ja, dat klopt, maar ook niet voor een filmpje, want dit gaat om jou. En wij hadden op de eindjaars, op de nieuwjaarsreceptie, hadden we dit willen doen. Met, met iedereen erbij. Ja, nu wordt het filmpje wat uitgezonden gaat, gaat worden. Want uh, ja, je hebt natuurlijk bijzondere verdiensten uh, voor de gemeente. Uh, buurtrichter, maar dat niet alleen. Want alleen de naam van iets uh, doet iets, dat is niet genoeg. Maar hoe jij het doet, hoe je de bijeenkomsten voorbereidt... en altijd met enthousiasme, altijd met uh, degelijkheid. Het is altijd tot in de puntjes uh, voorbereid. Je doet heel veel zelf, is mijn uh, indruk. Ja, Lucia zal wel helpen en anderen natuurlijk uh, ook. Maar dat is niet onopgemerkt uh, gebleven wat je allemaal gedaan uh, hebt. Dat is in het college van BMW aan de orde uh, geweest. En daar had men 10 seconden voor nodig om daarover na te denken om jou de medaille van verdiensten van Ede uh, toe uh, te kennen. Geen broeren, buurtrichter Ede Veldhuizen, de speel waar het om uh, draait. Dus van harte gefeliciteerd. En, ja, dat hadden we dus op de receptie uh, willen doen. Dat kan niet. Ik kan hem niet eens opspelden. Dat moet ik Lucia doen. Vandaar dat ik er zo... ja, Lucia komt erbij uh, en zo al uh, op zat. Dus het is een speld natuurlijk. en Een certificaat uh, en alles. Ik hoop dat je met trots uh, zult uh, dragen. Uh, die delen we ook niet elke dag uit. Zeg ik maar eventjes. Het heet niet voor niks medaille van verdiensten. Want die verdiensten... Die, die heb jij. Dus Lucia kan hem opspelen en van harte gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Ik ben ja. uh, vereerd en uh, verrast vooral. Ja, <laughs> ja dat, dat was ook de bedoeling, dat was ook de bedoeling. Ik ben helemaal flabbergasted, zoals ik het heel plat nog. Gewoon geweldig. Uh, niet verwacht, totaal uh, onvoorbereid uh, hier moeten komen in een kerstsetting voor iets anders. Maar ja, dat is dan een overval. De medaille van verdiensten van de gemeente Ede voor mijn rol als buurtrichter van de buurt Ede en Veldhuizen.